Welkom allemaal. In deze video gaan we machten herleiden. En dit gaan we doen aan de hand van het product van machten. Het product van machten is niks anders dan het vermenigvuldigen van machten. Wat is ook alweer een macht? Laten we eens kijken naar de vermenigvuldiging 3x3 x 3 x 3 x 3 x 3 mal 3 x 3 x 3, x 3, x 3. Dan zien we dat we 8 keer een 3 met zichzelf vermenigvuldigen. En dit kunnen we schrijven als een 3 met een klein 8je erboven. Die 3 met het 8je erboven, dat spreken we uit als 3 tot de macht 8. De 3 noemen we het grondtal. Dat kleine 8je die erboven staat, dat is de exponent. En het grondtal met het exponent samen, dat noemen we de macht. Nou, wanneer we deze macht invoeren op onze rekenmachine, dan zijn we aan het machtsverheffen. Hoe gaat het nu met machten en variabelen, oftewel letters? Wanneer ik kijk naar x maal x, dan zie ik een vermenigvuldiging van 2 x'en, oftewel x tot de macht 2. Wanneer ik een vermenigvuldiging heb van 3 x'en, dan kunnen we zeggen x tot de macht 3. Zo geldt voor een vermenigvuldiging van 4 x'en, Nou, je raadt het al, x tot de macht 4, en wanneer ik, nou zeg eens, een vermenigvuldiging heb van 100 x'en, dan krijg ik x tot de macht 100. Het is even goed om te bedenken dat wanneer je een x hebt, dus een enkele variabele, dat daar eigenlijk staat x tot de macht 1. Alleen dat eentje gaan we niet steeds noteren. Laten we eens kijken wat we hiermee kunnen. We hebben de opdracht schrijf als 1 macht en we hebben x tot de macht 3 vermenigvuldigd met x tot de macht 2. Nou, de x tot de macht 3, we weten dat is x mal x mal x. Die x kwadraat kan ik schrijven als x maal x. Nou, deze 2 moet ik met elkaar vermenigvuldigen. En dan krijg ik een vermenigvuldiging van 5 x'en met zichzelf. We weten inmiddels dat wanneer ik een vermenigvuldiging heb van 5 x'en, dat ik dit kan schrijven als x tot de macht 5. Nou, wanneer we nu goed kijken, dan zien we een 3, een 2... En als uitkomst zien we een exponent 5. Nou, hoe kan ik van die 3 en die 2 een 5 maken? Inderdaad, 3 plus 2 is 5. En dit geeft de volgende regel. Als we twee machten met hetzelfde grondtal met elkaar vermenigvuldigen, dan mogen we de exponenten bij elkaar optellen. In wiskundetaal, wanneer ik een grondtal a tot de macht b heb, en deze vermenigvuldig ik met een grondtal a, dus hetzelfde grondtal tot de macht Q, dan is de uitkomst van die vermenigvuldiging het grondtal A tot de macht P plus Q. Nou, wanneer ik nu nog even kijk naar het voorbeeld, dan zien we het grondtal is bij beide x, de exponenten, een 3 en een 2, en deze exponenten opgeteld, geeft als exponent 5. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden. We nemen de regel er even bij, a tot de macht p maal a tot de macht q is a tot de macht p plus q. En we gaan de volgende opgave herleiden, dus we gaan hem zo kort mogelijk schrijven. p tot de macht 3 keer p tot de macht 5. Nou ik zie, beide hebben het grondtal p, dus de grondtallen zijn gelijk. Dit betekent dat ik de exponenten mag optellen, dus die 3 en die 5 mag ik bij elkaar optellen. En ik krijg p tot de macht 3 plus 5, 3 plus 5 dat is 8. En die p tot de macht 3 plus 5, die hoeven we niet te noteren in onze berekening. We schrijven in één keer p tot de macht 8. De volgende. 3x tot de macht 7 keer 8x tot de macht 9. Bedenk nu even goed dat tussen die getallen, die 3 en die 8, en die machten, dat daar eigenlijk een keerteken tussen staat. Dus eigenlijk hebben we nu 3 keer x tot de macht 7 keer 8 keer x tot de macht 9. Nu kan ik de volgorde iets aanpassen, zodat de getallen naar voren komen. Ze dus ik krijg 3 maal 8 keer x tot de macht 7 keer x tot de macht 9. 3 maal 8, ah, die kan ik wel uitrekenen, dat is 24. Hou ik nog over x tot de macht 7 keer x tot de macht 9. We weten inmiddels dat dit x tot de macht 16 is. Deze kan ik nog kort te schrijven door het keerteken weg te laten. En ik heb 24x tot de macht 16 Laten we er nog eentje doen. We hebben 6a tot de macht 3 keer min 2a tot de macht 2 keer 3a. Nou, we zien bij die a zien we geen exponent staan. Dus dat betekent dat die a een exponent heeft van 1. Nou, we gaan eerst weer de getallen met elkaar vermenigvuldigen. Ik ga hem niet eerst helemaal in de goede volgorde zetten. Ik ga gewoon direct die getallen met elkaar vermenigvuldigen. Dan krijg ik 6 keer min 2 keer 3. 6 keer min 2 dat is min 12, keer 3 geeft min 36. Hou ik nog over a tot de macht 3, keer a tot de macht 2, keer a tot de macht 1. Ze dus hebben alle drie hetzelfde grondtal, namelijk a. Ik tel de exponenten bij elkaar op, 3 plus 2 plus 1 dat geeft 6. Dus ik krijg min 36a tot de macht 6. Gaan we naar de laatste. 2 m tot de macht 7, keer 11n tot de macht 9. Als je nu goed kijkt, zie je dat er iets raars aan de hand is. We hadden net steeds hetzelfde grondtal, maar wat hebben we nu? We hebben een grondtal m en een grondtal n. Dat betekent dat de grondtallen niet hetzelfde zijn. Dus ik mag deze exponenten niet zomaar bij elkaar optellen. Hoe kan ik hem nu zo ver mogelijk herleiden? Nou, Ik kan in ieder geval die 2 met die 11 vermenigvuldigen. Dat geeft 22. Deze vermenigvuldig ik met m tot de macht 7. En ik heb nog mijn n tot de macht 9. Ik kan hem nog verder herleiden door het keerteken weg te laten en ik krijg 22m tot de macht 7 en tot de macht 9. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.